Ik ben Matthijs Pontier van de Piratenpartij en wij willen graag meedoen aan de verkiezingen. En daarom moeten we met de Piratenpartij handtekeningen op verzamelen door heel Nederland en natuurlijk ook op het Caribisch gebied. Wij zijn voor een onvoorwaardelijk basisinkomen om een einde te maken aan armoede. We willen de incasso-industrie aanpakken en zorgen dat niemand met schulden hoeft te leven door gewoon alle schulden onder te brengen bij één loket. En zeker op het Caribisch gebied kunnen we je de steun daar heel goed bij gebruiken. We zijn natuurlijk voor een goede infrastructuur, goede wegen en een goede internetverbinding. Dus woon je op Bonaire of zijn of Saba, dan kan je naar piratenpartijen.nl gaan. Dan zie je daarbij een knop H4-formulier. Als je op die knop drukt, dan zie je een duidelijke korte uitleg. En het komt erop neer dat je zo'n formulier print, dat je daarmee naar je openbaar lichaam gaat. Dat je hem dan ondertekent in het bijzijn van een ambtenaar. En uh, dat je dat dan weer aan ons terugstuurt. Dat kan via mail. Op die manier kunnen we ook in het Caribisch gebied meedoen met uh, de verkiezingen. Dus het liefste hebben we dat jullie je bij ons aanmelden. En dat is natuurlijk hartstikke leuk.